Hallo lieve vrienden en vriendinnen Het is weer tijd voor een hoogeldrukje. Vandaag doen we een hoogeldrukje met kaarten Dit zijn geen gewone kaarten maar dit zijn symboolkaarten. Ik heb een cirkel, een kruis drie golfjes, een vierkant en een ster En dit herhaalt zich natuurlijk elke keer We leggen de kaarten op tafel Een toeschouwer mag ons stapeltje kaarten afnemen en vervolledigen, opnieuw een stapeltje afnemen en vervolledigen en dit mag gebeuren, zoveel de toetschouwer maar wil. Nu gaan we de kaarten verdelen in 5 stapels. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Zoals je kan zien, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 3, 4, 5 en de laatste 5 kaarten, 1, 2, 3, 4, 5, die hou ik voor mezelf en nu gaan we iets heel leuk doen, die vriendjes en vriendinnetjes, maar nu mag de toeschouwer een stap op de kaarten nemen, deze kaarten mogen door elkaar gestoken worden, zoveel de toeschouwer wil. En deze leggen we terug. Hier ook. De kaarten mogen door elkaar gestoken worden, zoveel de toeschouwer wil. Leggen we terug. Hier ook. Kaarten door elkaar steken, zoveel de toeschouwer wil. En terugleggen. Hier ook. Kaarten door elkaar steken, zoveel de toeschouwer maar wil. En terugleggen. En bij het laatste doen we hetzelfde, bijvoorbeeld zo, helemaal. Hier mag je dus over, uit een stapeltje, één kaart kiezen, bijvoorbeeld deze kaart. Die leggen we hier op, de andere die, de drie kaarten, gaan opzij. Hier mag je dus over weer een kaart kiezen. maakt niet uit welke kaart. De andere kaarten gaan opzij. In de derde stapel mag de toeschouwer weer een kaartje kiezen. De andere kaarten gaan opzij. In de laatste stapel mag de toeschouwer weer een kaartje kiezen. De andere kaarten gaan opzij. En in de laatste stapel uiteraard weer hetzelfde. De toeschouwer kies één kaartje. En de andere kaarten gaan opzij. En we hebben nu de kaarten die de toeschouwer heeft gekozen. En de kaarten die geselecteerd werden voor de hooggeladen. Ik zal starten met mijn kaarten. En we zullen nu kijken welke kaarten de toeschouwer heeft gekozen. Deze blijken perfect. Te kloppen. Ik dank u voor het kijken. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. En tot een volgende keer.